Hallo, leuk dat je op mijn YouTube kanaal bent aangekomen. Ik ben Annette Smit uh, en ik maak de video's die je hier kunt vinden. Ik werk intussen al bijna 30 jaar in het onderwijs. Ik ben begonnen in het VO als docent Duits en Engels en heb uh, intussen alweer uh, ruim 20 jaar ervaring ook in het MBO. Ik ben iCoach en iCoach dat houdt in dat ik zoveel mogelijk probeer om docenten en management te helpen bij de inzet van ICT in hun onderwijs. De reden waarom ik deze video's ben gaan maken, is omdat ik altijd vragen kreeg waarbij ik dacht, wat kan ik eigenlijk het beste gewoon laten zien. Ik ben ook al in 2008 begonnen op dit YouTube kanaal, maar eigenlijk had ik de video's altijd verborgen. Sinds 2018 dacht ik, ach, ik kan ze eigenlijk ook best openbaar delen. Dus de oudste video's die je hier zult aantreffen zijn vanaf dat jaar ongeveer. Ik maak video's over verschillende onderwerpen. Uh, Windows 10 is daar een onderwerp uh, van. Je kunt playlists hieronder vinden. Dus kijk vooral uh, wat voor jou van toepassing is. Zelf ben ik erg groot OneNote fan. En de laatste tijd is er ook uh, veel belangstelling voor Teams. Uh, dus ik heb verschillende playlists gemaakt waarin je meer video's over Teams kunt vinden. Ik ben zelf uh, bij voorkeur niet in beeld in de video's. Dus dit is echt een uitzondering. Um, ik vind het belangrijker dat de boodschap overkomt en dat je kunt zien wat je moet doen als je met de verschillende tools wilt werken. Ik ga je ook niet vragen in mijn video's om je te abonneren. Zelf vind ik dat erg irritant als dat elke keer voorbij komt. Dus daar dacht ik, dat doe ik niet aan. En ik heb ook de reacties bij de video's uitstaan omdat ik eigenlijk al heel veel verschillende kanalen heb waar ik uh, vragen beantwoord. Zo ben ik lid van het MIE Experts uh, netwerk. Ik zit op Twitter. Ik zit af en toe ook op LinkedIn en ik krijg natuurlijk ook heel veel vragen van mijn collega's. Uh, de video's die je hier vindt, die mag je ook uh, verspreiden. Je, uh, er zit een Creative Commons licentie op, wat betekent dat je ze op zich uh, ook ergens anders mag embedden. Ik zou het alleen wel leuk vinden als je dat ook eventjes aan me doorgeeft, waar je de video's voor wilt gebruiken. Het is niet de bedoeling dat je deze video's commercieel gebruikt. Veel succes en veel plezier uh, met het kijken van mijn video's.